Zo lieve YouTube kijkers en kijkers van de Stofjes een hele goede zondagmorgen is het, uh, of misschien toch niet. Want uh, ja, ik ben gaan hardlopen. Mag ik maar eerlijk zeggen, ik, uh, ik snap het even niet. Ik kom er niet vooruit in mijn tempo. Uh, uh, uh, uh, yeah, ik ben. Ik weet niet. Ik weet niet wat ik ben. Ik ben een beetje. Een beetje. Niet helemaal beduust. Het is niet zo dat de wereld vergaat. Maar toch zou ik wel eens wat tempo kunnen en willen draaien. Dat wat ik vorig jaar had. Ik ga eens kijken of ik van de week eventjes een opzomming kan gaan maken. Of tenminste een beetje. In kaart kan brengen waar, waar dan mogelijk het probleem zou kunnen zitten. Hoe dat het komt, dat ik niet... Dat ik niet uh, uh, ...sneller word, zeg maar. Zoals ik al zeg, het zou wellicht te maken kunnen hebben... ...met de ondergrond dat die veranderd is. Uh, dat het misschien toch ook te maken heeft met... Uh, ja, ja ik, ik, weet, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik kom er niet achter. Als, uh, als er nog even, enigszins iets van, uh, van uh, tips gegeven zou kunnen worden over dergelijks. graag. Maar ik weet het niet. Ik kom er niet achter. Het is zo raar. Ik. Uh, aan het kijken als ik met de weegschaal bij kan zien hoeveel uh, hoeveel uh, vet percentage je hebt je uh, spieren noem maar op daar zie ik veranderingen in dat ik uh, minder vet uh, uh, krijg maar meer uh, spiermassa uh, ja, om dan die, als, als die percentage of dat, dat, dat minimale verschil van, van een paar ja zeg maar een, een tien uh, uh, 3, 4 tiende procent uh, verschil maakt dat je daardoor slo wordt, dat snap ik niet. Uh, ik, ik vat het niet. Ik kom er niet achter. Maar goed, dat is dan eventjes wat, wat mij uh, dingetjes betreft. De rest uh, deze week, ja, vandaag de uh, competitie gaat weer beginnen. Uh, eerste wedstrijd, biechen, AWC. Nou, uh, laatste oefenwedstrijd uh, tegen gespeeld. En die hadden we gebonden met 2-1, uh, maar goed, er was natuurlijk uh, ja, wel wat van te zeggen, maar ik ook helemaal niks van te zeggen. Want uh, zowel ABC AWC als zij speelden natuurlijk niet in de, in de vaste basis die er nog niet helemaal was. Waarschijnlijk is nu wel een basis bekend. Nou, of, uh, of tenminste, waarschijnlijk, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat hij vandaag bekend is dus gemaakt. Maar ja, weet je, daar ga je wisselen, dan ga je in één vijf nieuwe mensen inbrengen. En, uh, wat tegenstander heeft ook in de andere wissel zoals mensen proberen, jonge lui proberen, uh, noem maar op. Ja, dan krijg je geen goed beeld van, uh, van wat, wat nou daadwerkelijk op het val staat. En dat hopen we vandaag wel te krijgen, die duidelijkheid. Dus uh, we zullen het zien uh, vanmiddag. Ik ben benieuwd, twee uur. Nou, natuurlijk zijn er ook uh, mensen die uh, vanmiddag naar uh, Max uh, kijken. Mijn, uh, mijn zwager en uh, zijn zoon. Met, uh, met, zijn, met zijn zwager, <laughs> ofwel met de man van, uh, van de dochter. Die zijn, die zijn daar, in franco Dus uh, ja, dat is, wel leuk. dat is wel leuk. Ik ben nog een keer geweest, in de tijd van Jos, toen de motoren nog brullen en gilden. Echt, dat geluid. Dat geluid is zo mooi. Zo mooi. Je hoort ze niet aankomen. In de verte als je dan eh, boven... Eh, als je een roes hebt gehad en een stukje verderop. Dan zijn ze op eh, volle speed. Je hoort ze niet aankomen. Je ziet ze aankomen. Dan komen ze bij en ik al... Wow! Ja, dat is zo geweldig. Zo mooi. Maar goed, ik ben weer thuis. De sport zit weer op. Tenminste, voor mij persoonlijk. Straks gaan we natuurlijk weer na het sporten. Maar dan doe ik het zelf niet. Dan zijn het anderen niet voor mij doen. Of tenminste, die het doen. Dus. Ik zou zeggen. Nog een fijne zondag. Natuurlijk komt deze vanavond pas in. Dus dan is het eigenlijk alweer een fijne zondag geweest. Ja, lastig. Moeilijk. Uh, goed, ik ga deze vanavond gewoon erop zetten. Zoals ik hem weer gemaakt heb. Zoals ik hem maak, alle foutjes, alle dingetjes, alles wat er maar in komt, wat er niet goed gaat, gaat er gewoon in. Gewoon niks doen, alles wat ik vertaal, wat ik zie, wat ik doe, zo erop, internet. Geen bewerking. Natuurlijk heb ik het wel eens een keer gedaan. Maar wat andere redenen, maar normaal gesproken, zonder bewerking, alles zakt erop. Is er iets wat er in één keer tegenkomt? Ja, daar komt me tegen. Klaar. Ik zou zeggen, um, tot de volgende keer. Een blauw duimpje omhoog. Of weer blauw duimpje. Het zijn geen blauwe duimpjes meer, had ik begrepen. Ik heb er niet eens nagekeken. Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan. Volgende keer weer een uh, nieuwe vlog. Van mij. Zondagmorgen. Ik zeg. Tjoe.